De Adobe-apps krijgen jaarlijks een grote update. Dit is ook zo voor After Effects. Tijdens deze What's New-opleiding besteden we een hele dag aan de nieuwste functies van zowel de laatste als de voorgaande updates van After Effects. En ontdekken we samen hoe we deze in de praktijk kunnen toepassen.